Een videoproductieproces doorloopt steeds verschillende fases. De preproductiefase, de productie en de postproductiefase. In de preproductiefase wordt alles voorbereid zoals het scenario, het storyboard en de planning. Tijdens de productiefase worden dan alle beelden en de tekeningen en de beelden en geluidsopnames gemaakt. En tijdens de postproductie worden dan die tekeningen geanimeerd en worden de videobeelden gemonteerd. Worden speciale effecten gecreëerd en het geluid wordt afgewerkt om alles samen tot één geheel te laten komen. En dan volgt nog de publicatie en de marketing. Elke taak, elke fase heeft een andere expertise en manier van werken nodig. Het is dus zelden zo dat één en dezelfde persoon het hele proces kan uitvoeren. Of toch niet op een manier die de regels van de kunst volgt. Die verschillende expertise's en de vaak heel verschillende mensen die de expertise samen belichamen, bij elkaar brengen en zo hun krachten bundelen onder één strategische en artistieke visie, is eigenlijk al een kunst op zich. Bij Epic Frame slagen we daar heel erg goed in, tot grote tevredenheid van wie met we ons werkt. Dankzij de principes van agility en zelfsturende teams. We geloven stevig vast in de toekomst van een werkvloer die aandacht heeft voor het welbevinden en de kwaliteiten van de medewerkers zelf. Innovatie en creativiteit kunnen zich immers pas echt gaan ontplooien in een team waar men zich veilig voelt en durft te praten met elkaar. Economische groei zal de komende decennia verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit en het ontwikkelen van het individu en de menselijkheid zal bepalen of een organisatie succesvol wordt of niet. Technologie laat dus toe dat kleinere teams extreem complexe taken gaan kunnen uitvoeren waar vroeger een grote organisatie met veel kapitaal voor nodig was. Wij geloven dus, en veel experten samen met ons, dat de supergrote mastodonten gaandeweg zullen afbrokkelen in kleinere gespecialiseerde organisaties die projectmatig en wisselend met elkaar zullen samenwerken. Men zal zich dus moeten aanpassen of mogelijk niet meer concurrentieel zijn tegenover die kleinere, meer wendbare teams. De focus op zelfontplooiing, specialisering en een goede balans in werk en privé hoeft niet alleen voordelen op menselijk vlak te hebben. Een team dat zich goed voelt, goed praat, dat continu de eigen werkwijze op een effectieve manier gaat bijschaven en bovendien een enorm buy-in toont bij de keuzes die ze zelf maken voor hun eigen dagtaak, zorgt voor resultaten voor de organisatie zelf. Niet alleen door betrokkenheid en flexibiliteit, maar effectief een financiële winst. Minder back-office kosten, snellere speed-to-market, efficiëntere werkwijze, minder ziekteverzuim, meer presteren op minder tijd, minder doorloop in je personeelsbestand en dus minder opleidings- en onboardingskosten, en daar tegenover staat dan een verbeterde service, meer flexibiliteit, meer betrokkenheid en betere prestaties. What's not to love? To be continued.